Wist je dat steeds meer vooraanstaande interieurontwerpers eikenparket gebruiken als wandbekleding? Dat deden ze dus ook hier in CY, het toprestaurant op het strand van Knokke-heist, waar je tijdens de zomermaanden kan genieten van een overheerlijk menu, samengesteld door drie Belgische sterrenchefs. Philippe Claes, David Martin en Roger Dam. De mooie vloer in het restaurant is de Château d'If van La Bekijk voor meer details ook zeker dat filmpje. Aan de wand zie je de Laleño Barn Design. Dat is eigenlijk een parket met een stijlvolle designer look dat zich, zoals je kan zien op deze wand, perfect leent voor gebruik als muurbekleding. De Barn Design maakt deel uit van de Barn Collectie, een eigentijds assortiment gekliefde houten vloeren in eik, gekenmerkt door hun weerbarstige karakter, hun aangenaam aanvoelende houtstructuur en mooi opvallende houttekening. Door zijn ongeëvenaard relief brengt de Barn Design stijl en warmte in huis. Dit absoluut unieke blokjesparket in gekliefd eikenhout heeft een look vergelijkbaar met die van Kopshouten vloeren met blokjes van 9 op 9 centimeter. Het is speciaal ontworpen met het oog op de vlotst mogelijke plaatsing. Daarom bij ons dus geen tijdrovende losse blokjes, maar planken van 14 blokjes lang en 2 blokjes breed, handig voorzien van een tandengroefsysteem voor een eenvoudige installatie. Uiteraard zijn de planken van dit parket samengesteld volgens dezelfde ingenieuze principes als die van onze andere meerlaagse parketvloeren, zodat je ervan op aan kan dat ze de grootst mogelijke stabiliteit genieten en combineerbaar zijn met vloerverwarming. Meer advies nodig? Ga dan snel langs bij een Lalenio verdeler Die staat je graag bij met raad en daad. De belangrijkste Lalenio verkooppunten vind je op www.lalenio.be. Hou de website trouwens zeker in de gaten, want Lalenio lanceert binnenkort een volledig nieuw gamma wandbekleding met prachtige design wandpanelen in eik, notenhout en vooral tech. Tot later!